solden.be Exclusieve kortingscodes en kortingen voor meer dan 500 webshops. Welkom op solden.be. Klik op een korting die u aanspreekt met de knop Ga naar code. Hier vindt u meer informatie over de kortingscode en de webwinkel. Wilt u naar de code gaan? Klik dan op de gele button. Eenmaal op de webwinkel kopieert u de code en geniet u van uw korting. Exclusieve kortingscodes en kortingen voor meer dan 500 webshops.